Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over reflexen. We gaan het hebben over de reflexboog, de verschillende soorten reflexen, de bekendste reflexen en hoe we reflexen gebruiken in de diagnostiek. Een reflex is een snelle automatische beweging na een sensorische prikkel, in eerste instantie buiten de hersenen om. Om een reflex tot stand te brengen is er een reflexboog nodig. In de meest simpele reflex bestaat dit uit twee elementen, een sensorisch neuron, dat een prikkel waarneemt en vervolgens overschakelt op een motorisch neuron die de effectorcel aanstuurt, bijvoorbeeld voor een spiertrekking. Dit wordt een monosynaptische reflex genoemd, omdat er maar één synaps bij betrokken is. Andere reflexen bestaan ook uit sensorische neuronen en motorische neuronen, maar daar zitten dan één of meerdere tussenneuronen tussen, oftewel interneuronen. Dit heet dan een polysynaptische reflex dus meerdere synapsen. Er bestaan verschillende soorten reflexen, de spinale reflexen, waaronder de rekreflexen en de buigreflexen, de autonome reflexen en de primitieve reflexen. Als je aan een reflex denkt, heb je waarschijnlijk een spinale reflex in gedachten. Er wordt met een reflexhamer bijvoorbeeld op een kniepees geslagen, waardoor het been zich strekt. Dat is een mooi voorbeeld van een rekreflex. Maar als je bijvoorbeeld op de bicepspees slaat, zie je dat de arm zich buigt. En dan noemen we het een buigreflex. Deze reflexen zijn heel belangrijk voor onze balans en zorgen ervoor dat er geen extreme bewegingen voorkomen in onze gewrichten, waardoor we minder kans lopen op blessures. Zowel de rekreflexen als de buigreflexen staan onder invloed van afdalende banen uit de hersenen, waarbij ze met name afgeremd worden. Dan de autonome reflexen, een bekend voorbeeld is de pupilreflex, als je met een lichtje in de ogen schijnt zie je dat beide pupillen vernauwen, om er zo voor te zorgen dat er niet te veel licht op het netvlies valt. Andere voorbeelden zijn de dreigreflex, als iets snel op je oog afkomt dan sluiten je oogleden zich. En Ook zijn er voorbeelden te noemen in onze bloeddrukregulatie en onze blaas- en darmreflexen. Deze reflexen zijn vooral belangrijk voor het beschermen van het lichaam en voor homeostase. En dan de primitieve reflexen, of ook wel ontwikkelingsreflexen genoemd. Dat zijn reflexen die normaal zijn in pasgeborenen, maar dan wat later verdwijnen. Als ze we dan weer terugkomen op latere leeftijd, is dat een aanwijzing voor aandoeningen, met name in het centraal zenuwstelsel. Een bekende is de voedselreflex, volgens Babinski. Bij baby's jonger dan 6 maanden zal bij strijken over de voedsel de grote teen omhoog gaan en de rest van de tenen zich spreiden. Dat heet een positieve babinski. Om goed te kunnen leren lopen moeten we van deze reflex af. Wat we willen is dat bij prikkeling van de voedsel, dat de grote teen naar beneden gaat, zodat als je in een punaise gaat staan, de grote teen naar beneden gaat, zodat je niet voluit in die punaise gaat staan. Bij mensen die een beroerte hebben gehad, Zie je soms aan één kant een positieve Babinski. Dus de primitieve reflex is daar dus teruggekomen in het kader van een aandoening in het centraal zenuwstelsel. Een andere bekende primitieve reflex is de grijpreflex van pasgeborenen en de zuigreflex. Deze reflexen zijn positieve factoren geweest bij de evolutie, omdat het bijdraagt aan de overleving van pasgeborenen. In de kliniek worden reflexen vaak gebruikt als diagnostiek. De meest bekende reflexen die hiervoor worden gebruikt zijn de bicepspeesreflex, de tricepspeesreflex, de kniepeesreflex, de achillespeesreflex en de voedselreflex om te kijken of er een positieve babinski is of niet. Deze reflexen kunnen we gebruiken om perifere en centraal zenuwletsel op te sporen en een idee te krijgen op welk niveau een neurologische aandoening zich bevindt. Periveer en centraal zenuwletsel onderscheiden we door te kijken naar de symmetrie van de reflexen. In een normale situatie zijn reflexen aan beide kanten van het lichaam even sterk. Hoe sterk precies verschilt per persoon, maar links en rechts horen altijd even sterk te zijn. Als er iets aan de hand is kan de reflex afwezig zijn of juist heel erg overdreven aanwezig zijn. Afwezige reflexen noemen we areflexie, letterlijk geen reflexen. Dit zien we bij schade aan het perifere zenuwstelsel, waardoor de reflexboog is onderbroken en dus de reflex helemaal niet meer werkt. Overdreven reflexen noemen we hyperreflexie, oftewel te veel reflexen. Dit zien we bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, waarbij de afdalende banen dus niet meer zorgen voor afremming, waardoor de reflex heftiger zal worden. Lokaliseren doen we met reflexen omdat ze namelijk op verschillende hoogtes in het ruggenmerg lopen. De biceps reflex over C5 en C6, de triceps reflex met name over C7, de kniepeesreflex over L3 en L4 en de achillespace over S1. Als er dus iets aan de hand is, bijvoorbeeld op L5, bijvoorbeeld een rughernia, dan kun je zien dat de achillespace is uitgevallen, maar de kniepeesreflex en de rest doen het nog. Dan heb ik nog een bonus trucje, als je reflexen slaat is het handig om te weten dat de hersenen dus voornamelijk een remmende werking hebben op reflexen, zoals bijvoorbeeld de kniepeesreflex. Mocht een patiënt lage reflexen hebben, dan moet je de hersenen afleiden, zodat de remming zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit kan je doen door iemand zijn kaken op elkaar te laten bijten, zodra je de reflex wil slaan, en door de vingers in elkaar te haken en kracht te zetten. Dit wordt de manoeuvre van Jendrassik genoemd